Hallo, ik ben Middel Smedes, eigenaar van communicatievogel. En ik heb een ontzettend leuke tip voor je. Als jij bezig bent met je eigen teksten met uh, je eigen marketingblogs of wat dan ook waarvoor je moet schrijven, um, de um, Word heeft dus net een update gehad, of ja, net, eigenlijk al een tijdje terug. Ik vind hem geniaal. Wat er gebeurt is, um, he, je schrijft een tekst, je wil hem nakijken. En je kunt sinds kort kun je. Uh, Word, dus de tekst, laten voorlezen. En dat maakt gewoon je werk als tekstschrijver echt zoveel leuker. Dus ik wil je dit even, even laten zien. Oké, okay, hier is uh, het scherm. Dus je zet de cursor daar neer. Gewoon voor de, voor de tekst, als het ware. Dan ga je naar controleren. En dan naar voorlezen. Check wat er nu gebeurt. Oh, wacht even, ik wil even volume wat hoger zetten. Ja, dat moet hoog genoeg zijn. Oké, okay. check dit. Dit is zo grappig. Communicatievogel is een vet cool bedrijf. Communicatievogel kan je helpen met je online marketing. Communicatievogel heeft 52 weken vastboek inspiratie. This is a very special company. <laughs> Ik vind het vooral zo grappig als die uh, Engelse... Uh, teksten die je dan in een Nederlandse tekst verwerkt voorleest of dat Facebook in plaats van Facebook. Ik vind het geniaal en dit is gewoon een tool die mij ontzettend helpt. Uh, je sindsbouw wordt veel, veel beter hierdoor. Je gaat gewoon van die stelfouten eruit halen, dus ik wou dit even laten zien. Heel veel succes als jij nu bezig bent met het schrijven van je eigen online teksten of wat voor tekst dan ook.